Welkom allemaal, welkom bij de Aletta Jacobs College Tour 2020. Ze is de voorzitter van de Tweede Kamer en morgen krijgt zij de Aletta Jacobs prijs uitgereikt. En deze prijs krijgt ze uitgereikt uh, vanwege haar niet aflatende strijd voor de positie van vrouwen. Met name uh, Marokkaanse achtergrond, uh, minderheidsachtergrond. Ze heeft natuurlijk met haar functie als voorzitter van de Tweede Kamer een uh, voorbeeldrol gekregen. Ook een belangrijke rol, En een rolmodel voor, uh, voor andere vrouwen en andere mensen hier in Nederland en ook in Marokko uh, van wat je allemaal kunt bereiken. Laten we een uh, davend applaus geven voor onze gast van vanavond, Garisha Ariep. Ja, maar er wordt natuurlijk best wel wat uh, discussie gevoerd over het onderwerp uh, van uw identiteit. Een uh, dubbel marokkaans nederlands daar is natuurlijk heel veel discussie over geweest. Ja. Hoe ervaart u dat zelf? In de Kamer werd er een debat over gevoerd door Wilders. Is dus ja. heel bizar eigenlijk dat je een debat voert over je collega's. Precies. Want wij controleren de regering, maar je gaat ja, niet, niet, niet elkaar, elkaar controleren. Maar toch is dat debat gevoerd en dat vond ik toen heel erg. Dat vond ik heel, heel, ja. heel naar dat dat gebeurde. Maar... Uh, uh, ik heb nooit last gehad van uh, dat ik uh, dubbele nationaliteit nee. of uh, dubbele loyaliteit of, uh, heb ik nooit last van gehad. Ik denk ik ben in Marokko ge geboren en opgegroeid. Dat is een deel van mijn identiteit, dat is een deel van mijn geschiedenis. Dat draag ik mee. Uh, ik heb, uh, jij ja, kijkt terug op een uh, fijne jeugd. En, um, maar het grootste deel van mijn leven heb ik in Nederland doorgebracht. Mijn kinderen zijn hier geboren, mijn vrienden, mijn vriendinnen. Ja. En ik kan allebei en dat hou ik ook zo. Precies. En, uh, ja. en diegene die daar problemen mee heeft, denk ik, ja, dat, dat is jouw probleem, ja. niet de mijne. Dus ja. ik heb er geen last van. Nee. <lacht> We gaan even naar een video. Burgemeester appert heeft iets voor Ja, je. wat grappig. Ik zal niet zo snel vergeten dat we een keer op de Rotterdamse markt zijn geweest en dat je daar prei kocht. Prei. Een Marokkaanse vrouw die prei koopt. En daarna hebben we er soep van gemaakt. Prei-soep. mooi nooit gegeten. Geen harira, nee. prei Dan moet je behoorlijk ingeburgerd zijn. Ja, en nu krijg je deze prijs. Um, en dat is dan een uiting van een waardering voor een vrouw die eigenlijk haar hele leven min of meer voor de positie van de vrouw heeft gestreden. Ik hoop um, uh, dat je uh, tot in de lengte van jaren ja. kunt blijven strijden voor deze geweldige positie. <lacht> ja, en als je nog een keer een prijszoek maakt ja, op een zondagmiddag, dan mag je mij weer een keer uitnodigen. <lacht> de oude herinneringen ophalen. Wordt vrouwen in Nederland nog wel eens verweten te weinig ambitie te hebben? Um, dus ik vroeg me af, wat is uw kijk hierop? Je komt heel veel tegenslagen uh, tegen. Uh, je wordt afgewezen. Ze, ze onderschatten je bijna altijd... Uh, en dat vind ik altijd heel fijn, want als ze me onderschatten, dan weet ik dat ik het ga winnen. <lacht> uh, en dat is wel, da dat je je daardoor ook niet laat demotiveren, of dat je zegt, weet je wat, ik laat het los, ik ga wat anders doen. We gaan nog even naar een video, um, uh, want er zijn heel veel mensen die uh, u goed kennen. Yeah? Van burgemeester Marcouch. Ach, Ahmed, nog een Ahmed. Dag Ghanija, ja. van harte gefeliciteerd met de Albert de prijs. Wat mij betreft zeer verdiend en terecht. Ik ben ontzettend trots op jou, eh, op dat je heel lang mag blijven inspireren en je mag inzetten voor mensenrechten, voor eh, vrouwen om te zijn eh, wie ze zijn. En voor mij ben jij de Alette Jacobs van onze tijd. Ja, wat lief! Nou, <laughs> Toch mooi! Dankjewel. Bedankt. Bedankt voor het openhartige gesprek. Ik weet zeker dat het publiek meer van u te weten is gekomen. Volgens mij wil het organisatorisch team nog heel even kort het podium opkomen. Um, nou, wij zouden u vanuit het team ook ongelooflijk willen bedanken voor deze fantastisch inspirerende avond. Dus we hebben een paar cadeautjes voor u geregeld en een Dankjewel. prachtig boeket bloemen. Nou, heel veel dank. Ik mag je geen hand geven. <laughs> En daarnaast vragen wij een daverend applaus voor onze fantastische moderator Marijke Lelyveld, hartstikke dankjewel. bedankt dankjewel. voor deze fantastische dankjewel. avond. Ja, super dankjewel, dankjewel. Um. Rest mij niets anders dan uh, u te bedanken voor het bijwonen van deze Aletta Jacobs College Tour 2020. En dat vind ik ook heel belangrijk om, uh, om die te benoemen, de Honus college team. Wat uh, onder leiding van uh, professor Sofia Ranciordas uh, dit eigenlijk allemaal heeft georganiseerd. Dus ik vind dat ook echt dat zij nog even een applaus waard zijn voor deze fantastische avond. Sofia, team.